Hallo mensen, leuk dat jullie kijkt naar deze nieuwe video. Mijn een is GT5 LSBD van morgen. Vandaag ga ik kapot, niet met Wim, maar zo, ik kapot. Uh, maar met deze pipo. En uh, ik weet niet hoe die heet. Ik geef hem maar een naam. Mag je zelf verzinnen. Uh, vandaag uh, met deze Rotterdamse ambulance. Gemaakt door onder andere Wander en Novo. Uh, Novo of zoiets, en nou, pakken die in LSBDFH zijn, maar wel met de mot agency call die dus uh, ook een uh, optie paramedic heeft. Hou dus wel in dat we officieel in LSBDFH zitten en dus gta-messie we'll als een, uh, agent. houden dus in, zoals net, tot we soms random in een achtervolging terechtkomen um, en ook wat verkeersovertredingen uh, zullen gaan zien die door de mod LSB in worden ingespannen. Um, ja, dus uh, voor de rest hebben we niks toe te voegen. We gaan uh, kijken wat we nou allemaal krijgen. En, uh, nou, ik neem jullie daar een mee. Nou, ik gebruik deze ambulance weer. Als ik hem gebruik daarom ga ik hem niet, of, uh, niet uh, aannemen. Ik weet niet zeker. Dadelijk. zal ik ook gaan opnemen met de Mercedes A-klasse Daar had ik jullie laat voor de mensen die me volgen op Instagram gevraagd of ik de A-klasse of de B-klasse een markt moest gaan gebruiken en het werd eigenlijk massaal gekozen voor de A-klasse echt met honderden stemmen meer dus die gaan we pakken maar dat is voor een latere video die ga ik dus hierna opnemen moet je lekker rijden heel oorspronkelijk heeft de ambulance natuurlijk een post ze rijden dus niet zoals de politie unit in de pedestrianstrukt bij een in Alpha 1 Lincoln een aanrijding zo daar zijn wij weer uh, ja vreselijk dan meteen krijgt de hele tijd hopelijk nu niet meer kloppen we af we gaan meteen door naar een A1-melding persoon hebben geschoten we hadden net melden van een aanrijding, maar zoals je zag ging die niet heel lang goed. wordt nog actief geschoten dan blijven we hier toch heel even snel staan ik weet niet of ik uh, ja ik kan het wel aan jullie vragen of de melding uh, in beeld is gekomen van uh, police is on the way oké okay. we mogen ter plaats komen van de politie de, de scène is veilig gesteld dus de plaats likt nee, de politie heeft geschoten Goedendag, al. Oh, dat was niet de bedoeling. Dag heren, vuurwapen nog in de hand. Fucking no, sick. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. houden. Even kijken. Dit is sowieso zo te zien. De verdachte. En het slachtoffer ligt hierboven. Verdachte gaan we geen aandacht aan besteden. Waarom niet? Normaal gesproken wel. Um, ik denk. Maar dat weet ik niet zeker hoe bruut dat ook is misschien. Uh, dat als de ambulance te plaats komt bij een schietpartij waar, het, waar hier een slachtoffer ligt en daar de verdachte die dus ook slachtoffer is, wordt gewoon gekeken naar de, meest, naar de zware gewondste en die wordt behandeld. Ja, hij is gewoon vol in zijn buik geschoten. Uh, dus, er wordt nu gewoon aan mij gevraagd van uh, Tee nemen mee en Griekse ei als hij oké okay is. Nou ja, hij is in zijn buik geschoten, dus uh, ik volg mij maar. Ik even beoordelen op andere schotwonden, zo te zien één in het buiten, maar ja dat is ook een gevaarlijke plek. Um, in principe komen hier natuurlijk meerdere ambulances te plaatsen en is er dus niet echt meteen sprake van uh, nu wordt de slachtoffer overgestaagd en de verdachte blijft liggen, dan gaat er natuurlijk één ambu en misschien zelfs twee ambu's of twee ambu's ombu, uh, MMT en alles naar de verdachte dienst en over het schotisch hebben en deze uh, wordt door mij behandeld. Normaal gesproken wordt daar uiteraard een triage gesteld en ik denk dat daar bij de ambu geen uh, onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en uh, slachtoffer. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet zeker, maar ik denk het niet. Iedereen heeft recht op zorg in dat opzicht. Um, ja, goed. Eenmaal een transport van een slachtoffer met een schotwond in de buik. Gevaar hierbij is natuurlijk bloedverlies of inwendige bloeding, shock, symptomen en de dood. Dus uh, niet mis, we gaan ook gewoon A1 ziekenhuis. Keurig coolblue. Misschien moet ik die maat gaan veranderen naar bol.com zo. want cool blue sponsor mij nog steeds niet. Goed gestopt van de witte auto en dan we links langs. En zoals ik al vaker benoemd bij ambulancevideos, je rijdt na een melding natuurlijk helemaal anders dan vanaf een melding. Nu ligt er iemand achterin, in dit geval zit hij maar het komt op hetzelfde neer. Uh, dan hou je er toch een beetje rekening met het uh, conform van de patiënt en van jouw collega verpleegkundige die vandaag fictief erbij is. En dat betekent dus dat je wat rustiger rijdt. Coolblue snapt het echt niet. En zo krijg je de aanrijdingen. En dan rijden we onszelf klem. Ik vind de versneller niet heel mooi. Voor de mensen die mijn kanaal langer kijken of mijn video's al langer kijken weten dat ik al vaker heb opgenomen met deze ambulance. Of in ieder geval deze sirene en dat ik toen ook al heb benoemd dat ik de versneller niet zo mooi vind. Ik heb misschien betere gemaakt of uh, überhaupt gezocht, of wel zelf geprobeerd. Het is druk in de stad. Aankomt hospital. Uh, het was, ja. Even denken, maar het was bij deze mod uit of even kijken waar je collega staat uh, die hem uit de ambu haalt. Officieel brengen, natuurlijk zelf naar binnen. Als het goed is dus komt hij nu het slachtoffer uit halen. En dan kunnen wij door. Ja ik ben een beetje aan het kijken. De ene keer doe ik de agency call-outs, in dit geval dus, zoals vandaag. En de andere keer doe ik IMS-mod. Uh, maar ik probeer de laatste IMS-mod te doen met deze ambu en toen crash je die na twee seconden. En toen daarna probeerde ik het weer, crash je de weer en toen had ik er sowieso geen zin meer in. Dus uh, ik dacht dan ga ik vandaag weer eens dus Agency Callers proberen. Is het wel Agency Callers trouwens? Voor de mensen die we niet weten, allereerst moet je... Eet je zieke installeren, dan doe je CTRL-N. En dan krijg je hier... Uh, staat hij normaal op police, dan ga je naar Paramedic, druk op Enter en dan... Uh, heb ik hem nu gestopt, zo te zien. Ja, per ongeluk. En mijn game stopt er meteen mee. Zo, nu heb ik hem in. Waarom krijg ik dit... De... Even kijken op mijn telefoon, wat dit voor een melding is. Nou, dat is dat. niet belangrijk. Meldingen van net, uh, komt dus te vervallen. We houden even de game in de gaten of die... Uh... Any unit. We have on Om de hoek is een collega van de politie gewond geraakt. Nou, even met A1 naartoe. De plaatsen. Automatisch als je uitstapt en blauw aan hebt staan dan gaat het groen aan. Hallo ja, collega. Jij zeggen mij, wat is er aan de hand? Hij staat al recht, dat is mooi. Dat gaat elk slachtoffer. Uh, even kijken, hij heeft uh, pijn uh, beneden, abdominal, in de buik en zo. Eerste graad brandwonden, een gebroken been, duizeligheid. Uh, een heleboel, we geven hem al eerst eens wat medicatie Whoa. tegen de pijn, tegen de brandwonden, noem maar op. Uh, je kunt geen treatment doen als in uh, verbandje eromheen uh, de brandwonden behandelen. Dus uh, give medication, Daar hebben we hebben alles bij gedaan. En we gaan hem uh, dan ook uh, meenemen naar het ziekenhuis. Als ik het zo inschat dan uh, kunnen wij zonder spoed hem uh, transporteren. Het ziekenhuis is ook niet heel ver hier vandaan geloof ik. Tenzij hij me nou, Hetzelfde ziekenhuis is dat. Nou, zijn Toeran die wordt uh, wel opgevangen door uh, collega's. Blauw uit. voor de um, ik noem ze maar even om het aardig te houden 1 en 2 spotters ik noem het noemen altijd rampritten maar het, dan krijg je een hele discussie weer. <laughs> voor de 1 en 2 spotters onder ons um, zelf ben ik normaal gesproken van uh, bij die ambu hoort die sirene en je gaat die met een andere sirene rijden als uh, bij die ambu niet die sirene past gaat niet met een sirene van een, uh, voor de mensen die er een beetje kennis van hebben, van een otaris ga je niet rijden op deze ambu. Want die heeft hij gewoon niet. Een otaris is, uh, ja nou, je weet wel als je als je aangesproken voelt dan weet je sowieso wat een otaris is. Um, dus bij mij, of ik kan best begrijpen, of ik weet het gewoon niet, of deze sirene wat ik op deze ambu gebruik, ook echt op de 1764 zit. Of dat het zo'n tweetoon is die. We rijden hier gewoon de rood JOLO. Die, um, ja, die op, ook wel eens op deze ambus zit. Um, dus sorry als de sirene die ik gebruik niet daadwerkelijk op de 1764 zit. Uh, ik weet dat heel veel mensen daar uh, loco van kunnen worden. En misschien zelfs reacties gaan plaatsen. Want die sirene hoort daar niet bij. Normaal ben ik er ook van. Ik weet dat dit type ambus wel eens die heeft. Maar ik weet gewoon niet of de 164 die uh, Sirene precies heeft. Nu ga ik het opzoeken ook. Als het slachtoffer door mijn collega hier uit de ambulance wordt gehaald. Ga ik even snel op YouTube. 1764 opzoeken. En dat hebben we anders gedaan. Hier is het. Die is ook alweer 4 jaar oud, zie ik. En dat is even luisteren. Nee, ik heb het verkeerd geschreven. Toch? Is het 164? Ik zie het niet. Ja, de nou, ik heb de verkeerde schreeën er allemaal niks uit. Vergeef me daarvoor. Um, ja, waarschijnlijk dus ga ik er toch reacties over krijgen. Schreeinen die hier uh, op op hoorde zeg maar. Ja, nee, ik vind het altijd een beetje om politie schreeën lijken. An unit in area. We have an ambulance call in West vinewood 1 Lincoln 18. Respond code 3. Oh, kijk. Oh, ik dacht dat het een A2 zou zijn, een B-rit, of zelfs een B-urgentie dan. Dan krijg je toch een, een spoedurgentie. Weer in een achtervolgende journeyk. Maar daar heb ik geen interesse in vandaag. We zijn onderweg naar een hartpatiënt die blijkbaar een ambulance nodig heeft. En de meldkamer heeft ingeschat dat dit met spoed is. Kan van alles zijn bij hartpatiënten hartfalen hartinfarkt uh, hartritme stoornissen het is gewoon bij het ziekenhuis het zou een spoedoverplaatsing zijn toch, dat is niet bij het ziekenhuis net als we een spoedoverplaatsing hebben Nee, staat hier. Ja, nou ja, we gaan er even vanuit dat het in spoedoverplaatsing is. Stap in, stap in. Moeten we helemaal een Sandy Shores? Ja, oké, okay, we hebben een spoedoverplaatsing, dames en heren. En wat is een spoedoverplaatsing? Nou, um, het zou een beetje logisch zijn, want je gaat nu van een ziekenhuis in de grote stad naar een, uh, een ziekenhuis uh, van een heel klein dorpje, zeg maar. Maar uh, bij een spoedoverplaatsing uh, wordt dus... Uh, vaak een patiënt naar een ziekenhuis gebracht waar hij betere zorg kan krijgen. In dit geval uh, is zijn hartaandoening dus blijkbaar beter te.. Uh, daar is het, is het blijkbaar beter te behandelen in Sandy Shores dan bij dit grote ziekenhuis hier. Dat snap ik ook wel, want als je het interieur van het ziekenhuis net zag, dat is, een, uh, dat is helemaal kapot. Rechtsonder hebben we het leven van de patiënt en die.. Uh, is met een balkje zichtbaar en ik denk elke keer als wij hard moeten remmen of op een auto knallen of wat dan ook gaat hij onderuit of achteruit. Dat is uh, daarom dat wij uh, zo comfortabel mogelijk rijden, anders gaat hij dood natuurlijk. Ja, wel blauw aan, dat zie je niet heel goed. Kom ook door het zonlicht, hier zie je dat al beter. Oh, lekker. Uh. Met een langzame snelheid ook nog even de volgas. Berg op. Als het nodig is, schreinen erop pleuren. Nou, lekker chillen. Een beetje praatje maken met de beste heer. Zo daar zijn we weer. En, uh, een stukje terug en ineens is het leven van de patiënt rechts onderweg. Hoe komt dat nou nou omdat um, mijn game crashte? In de tussentijd heeft hij dat echt 500 keer gedaan. Um, elke keer als ik op dit stuk reed, dus ik er nu meteen af, maar ik vrees het echt ervoor. Uh, wat ik ga doen, ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken. Mocht het uh, mijn game er zo meteen mee ophouden, uh, dan ga ik er echt mee stoppen. Want ik heb echt geen grappen. Zeker zes keer nadat mijn game bij de melding van de spoedoverplaatsing crashte. Ik heb het echt zes keer opnieuw geprobeerd. Dit is nummer zeven. Maar ik heb er dan echt geen zin in. Ik wilde het wel voor jullie afmaken. Mocht het goed gaan. Um, mocht het niet goed gaan, ja dan. Uh, dus bij deze het einde van de video. Oeh, dat is heel close. We gaan dus gewoon wel de rit afmaken, alsof er een uh, patiënt achterin uh, ligt. En dus uh, houden we rekening met uh, zo min mogelijk rare manoeuvres die we uitvoeren. Dus je ziet er is dus druk op de snelweg. En dat schrijn er ook gewoon op uh, blijft voor nu. Toevallig weet ik de route naar Sandy Shores Medical Center, dus uh, het komt goed. We gaan zoveel mogelijk links rijden. Waarom doe ik dat nou? Omdat de voertuigen dan voor mij ook naar rechts gaan. Kijk, zoals je zag, deze auto wilde eerst links uitwijken, maar dan gaat hij stilstaan. Dus ik ga zoveel mogelijk links rijden, zodat ze automatisch naar rechts gaan en ik dus vrije baan kan krijgen. Dat werkt bij uh, vrachtwagens en bussen niet. Maar hopelijk komen die nu dus niet tegen. We kunnen dus niet zien of de patiënt inmiddels al overleden is, of hoe het met hem gaat, maar uh, het eerste gedeelte van de rit, toen we dat wel nog konden zien, toen, uh, ging het best goed met hem. Hadden we nog geen, uh, of hadden we nog full health. Dus ik denk dat we dat op uh, de manier waarop we nu rijden ook wel uh, behouden. Stelt hier verder en weer terug. Althans dan niks aan het anders, ja. En toen we mogen best wat gas geven hoor. Als je achter ligt, dan uh, merk je niet heel veel van, van een sprinter die volle, volle snelheid geeft. Het is toch een blokje die redelijk wat uh, kracht moet geven om wat snelheid te maken. Dus... Een tonnen. tegenovergesteld naderen, noemen ze dat. En wat ik zeg, die vragwagens, zien ons pas op dit moment en kijk, nu gaat de keurig voor ons stoppen, maar dan hebben we er natuurlijk niks meer kan er wel rechts langs. Aan zeker ziekenhuis. Zo bij deze voor jullie dus uh, toch nog even de rit afgemaakt. In principe was het precies hetzelfde, we kwamen hier aangereden normaal gesproken na nou, die meneer die stapte uit. Die liep naar de deur en die verdwijnt en wij waren, hadden een melding afgerond. Dus ik hoop dat jullie het uh, mij vergeven en ja, eigenlijk vooral de game vergeven. Want ja, het was uh, niet mijn schuld op mijn gamecrash natuurlijk. Daar kon niks aan doen, maar het is uh, goed gekomen. Dus ik bedank jullie nogmaals voor het kijken. En uh, ik zie jullie graag bij een nieuwe video. Wat er, Het zijn waarschijnlijk de A-klasse markt, maar misschien ook Kamar, Dat staat dan op de planning. Maar uh, alle twee gaan we sowieso zien. Maar de eerste de gaat of de A-klasse zijn of de Kamar uh, B-klasse. Uh, dus laat je nog Tot dan. Doei.